Hallo, ik ben Ingmar van Aalder. Like... <mys> <mys> oh, mijn favoriete scène. Uh, mijn favoriete scène is dan de de waarbij uh, meneer de het uh, maken van een pandwiel uitlegt. Stel nu! Stel nu, deze cirkel dat is gemaakt van chocolade. Als we hier nog een paar diameters kunnen benoemen, dan hebben we hier D1. En dan we, kunnen we hier nog een D2 benoemen. En als we dat punt J noemen, Meneer dan we dat hier R Keurmans is doen. Uh, bekend om zijn fantastische schetsen uh, op bord. Die, die uitlopen in gewoon een, een vlak krijt. -accent, dat gaat natuurlijk een heel andere beweging maken, een heel andere lus. Die lus gaat naar boven gaan. Dan gaat de ondersnijding krijgen en dan is u...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 En ja, dat was ja, het beste wat ik ooit gezien heb. Dat vond ik heel goed. Ik ben Peggy van den Alma, maar ik denk wel dat iedereen mij herkent. Ik kan me nu niet direct een specifieke scène herinneren, maar uh, als ik zo Johan Mannarts op het podium zie verschijnen, dan vind ik, dan vind ik al op. Ik ben Koen Eneman en ik geef vakanalog Elektronica, Digitale signaalverwerking en Control Systems. Studenten moeten meewerken aan de revue, omdat de revue gewoon tof is.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 Ik vind het wel leuk als ze veel stand mee de veel docenten. En ja, als de verscheidenheid groot is, vind ik het wel leuk. Ja. Ik ben Geert van Look. Uh, ik geef de Labos Electronica. Ik wil dat je een rol speelt in de rug. Ik wil dat jij ja, ja, ja, ja. een rol speelt in de rug.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 Ik wil dat jij meedoet op de revue.